Lecitine is een essentieel onderdeel van onze cellen. In het menselijk lichaam is het gehalte aan lecithine zeer interessant verdeeld. In de hersenen 30% van de totale massa lecithine. In het zenuwstelsel 17%. In de lever 16%. 10% in het hart. Lecithine dient als de belangrijkste voedingsstof voor zenuwen. Lecitine is belangrijk voor alle levende wezens met een goed georganiseerd zenuwstelsel. Lecitine is nodig voor de hersenen van een kind en een volwassene. Lecithine is essentieel voor het gezond functioneren van de lever en voor de longen. Reguleert de productie van gal. Voorkomt de ophoping van overtollig lichaamsgewicht. Noodzakelijk in de voeding van zwangere en zogende vrouwen. Neemt deel aan de vorming en normale ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel van het kind. Het is een van de factoren die vertingfiltratie van de lever voorkomen. Vereist voor hormoonproductie. Noodzakelijk voor de normale stofwisseling van vetten en cholesterol. Lecithine is een integraal onderdeel van alle cellen. Lecitine wordt zonder uitzondering in alle onderzochte dierlijke en plantaardige weefsels aangetroffen. Lecitine wordt in bijna alle lichaamsvloeistoffen aangetroffen, opgenomen in celmembranen. Essentieel voor de preventie van bloedarmoede, aandacht, leerbaarheid, concentratie, doorzettingvermogen. Onmogelijk zonder lecithine. Het versnelt oxidatieve processen. Lecitine zorgt voor een normale vetstofwisseling, verbetert de hersenfunctie, verbetert de werking van het cardiovasculaire systeem. Helpt bij de opname van veel vitamines. Verhoogt de weerstand van het lichaam tegen giftige stoffen. Stimuleert de productie van gal. Stimuleert de vorming van rode bloedcellen en hemoglobine. Alle lichaamcellen hebben lecithine nodig. Lecithine helpt bij het produceren van energie. Het is nodig voor de aanmaak van acetylcholine. Acetylcholine zorgt voor een optimale werking van het zenuwstelsel. Plantaardige lecithine is effectiever dan dierlijke lecithine. nsp lecithine is een gezuiverd concentraat. Meer specifiek, van sojaolie. Bevat 97% van de actieve actieve principes. Dit zijn fosfolipiden en vetzuren. Lecithine is essentieel in de voeding van zwangere en zogende vrouwen. Lecithine is belangrijk voor de vorming en normale ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel van het kind. Lecithine is belangrijk voor de gezondheid van het hormonale systeem, voor de immuniteit, huid, lever, bloedvaten en ogen. Net als water. Hetzelfde kan gezegd worden over lecithine. Net als water hebben alle cellen het nodig. Met zijn gebrek kunnen we een onbalans voelen in bijna alle organen. Lecitine is een essentieel onderdeel van hersencellen in het endocrine systeem. Lecitine is nodig voor de bijnieren. Nodig door de hypofyse. Nodig voor de schildklier. Door de geslachtsklieren. Het proces van het ontstaan van leven hangt ook af van lecithine. Integendeel, de mogelijkheid van conceptie. Tenminste 17% van de gehuwde paren wordt als onvruchtbaar beschouwd in de wereld. Een belangrijke rol bij het ontstaan van onvruchtbaarheid wordt gespeeld door omgevings- en voedingsfactoren. Voor mannelijke geslachtscellen van spermatozoa is lecithine de stof die het vermogen tot bevruchting bepaalt. Verder heb je zink, coenzym Q10, vitaminen en antioxidanten nodig en is lecithine nodig. De geboorte van een nieuw leven hangt ook af van materiële factoren. Onder hen is de voeding van toekomstige ouders. Lecithine is een stof waardoor vogeleieren en viskuit uit voedingsopzicht als zeer waardevol worden beschouwd. Maar de opname van plantaardige lecithine is efficiënter. Bovendien bevat een dierlijk voedsel veel calorieën. Dierlijke bronnen van lecithine, wat is er mis mee? Veel mensen hebben een beperkt cholesterol. Bijvoorbeeld niet meer dan twee eieren per week. Als mensen zo eten, hebben ze niet genoeg lecithine. Een andere optie is om porties voedsel te vergroten. Lecithine is voldoende, maar u krijgt te veel zout en cholesterol binnen. De ophoping van cholesterol in de vaatwand is atherosclerose. Het had lecithine moeten zijn. Als het uw doel is om de bloedvaten van het hart en het hele lichaam te verbeteren, zijn dierlijke bronnen van lecithine niet ideaal. Lecithine kan de bloedvaten beschermen tegen atherosclerotische lesies. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met het innemen van lecithine. Een evenwichtige voeding, stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging zijn belangrijk. Sojalecithine is makkelijker verteerbaar. Het is nuttiger dan een dier, op voorwaarde dat het ecologisch en genetisch zuiver is. Elke consument wil 100% garantie op zuiverheid, kwaliteit en potentie. Het gebeurt. NSP Company antwoordt vol vertrouwen, ja. Alle producten van het bedrijf, zonder uitzondering, zijn gegarandeerd voor zuiverheid, kwaliteit en potentie. Belangrijk 170 capsules lesitine per verpakking. Hoge dosis in elke capsule. De prijs van de fabrikant is meer dan acceptabel. De profilactische dosering begint met 1 capsule per dag. Met één capsule per dag heb je twee verpakkingen per jaar nodig. Lees je een van de vele geweldige producten van dit allerbeste bedrijf. Topkwaliteit, topprofessionaliteit, enorm assortiment aan producten. Het beste prijsaanbod van producten van dit niveau op de markt. Gemaakt met liefde. Het is NSP.